Ga ik het met je hebben over alle tips die ik je wil meegeven. Om geweldig mooi en glanzend haar te krijgen. Want is dat niet iets wat iedereen wil. En um, ik heb gewoon een aantal tips die ik ga, je ga meegeven. Want um, mijn haar kan ook echt heel dof eruit zien. En helemaal niet gezond. En dat is absoluut niet wat je wilt. En uh, onderhand ben ik uh, bijna expert geworden. ...in haarverzorging, omdat als je het kleurt, vooral als je het kleurt... ...of je nou highlights, lowlights, of je haar nou zwart, rood of bruin kleurt... ...of blond, net zoals ik, je haar lijkt er heel erg onder... ...en het kan er ook voor zorgen dat je haar heel erg ja dof wordt... ...en niet meer zijn, ja, zijn normale, zijn eigen gezonde glans heeft. Dus daarom ga ik gewoon wat tips uh, meegeven aan je... ...zodat je zelf ook weet hoe je geweldig glanzend haar kunt krijgen... En de eerste tip die ik heb, um, is eigenlijk, heeft met het douchen te maken. Want uh, onder invloed van warmte gaan je haarschubben uh, openstaan. En eigenlijk is het het beste dat je, zodra je zeg maar, je shampoo en je conditioner hebt uitgespoeld, dat je daarna eigenlijk je haar nog met koud water afspoelt, zodat die schubben zich heel mooi gaan sluiten. En dat zorgt ook voor die geweldige glans die je dan zult zien als je haar is opgedroogd. Dat werkt echt super fijn. Uh, kost niks. En het is onwijs makkelijk. Dan moet je niet denken van. Oh maar ik vind het zo naar om koud water over mezelf heen te krijgen. Je hoeft het niet echt ijskoud te maken. Maar zet gewoon draai de kraan wat naar beneden en je zult al direct resultaat zien. Oké, okay, de tweede tip die ik heb gekregen is van mijn kapper. Uh, mijn kapper zei namelijk dat uh, borstelen heel veel mensen denken dat het echt heel slecht is voor je haar. Maar mijn kapper zei juist dat het je haar echt polijst en dat het daardoor veel meer gaat glanzen. En je kunt er natuurlijk een normale kam voor gebruiken. Maar um, ja, als je heel veel klitten hebt, ik heb echt onwijs veel klitten altijd, um, dan is het fijner om gewoon een borstel te gebruiken. En ik heb deze van de Hema en die is zo fijn. Hij kostte denk ik 3,50 euro. En het is speciaal een glansborstel en hij gaat gemakkelijk door klitten heen en dan maakt je haar niet statisch, werkt echt heel erg goed... En uh, de tip die daar trouwens bij komt is: um, maak je borstel om de zoveel tijd schoon en haal oude haren eruit. Nu zitten er bij mij ook alweer wat haren in. Um, want die haren zorgen er ook voor dat je haar ja, een beetje viezig gaat ogen op den deur. Dan kun je je haar niet meer lekker mee borstelen. Dus uh, maak je borstel om de zoveel tijd schoon. Um, ik shampoo hem ook wel eens, gewoon, met uh, elke dag shampoo of wat dan ook. En dan ruikt hij weer lekker fris en um, zitten er geen fietse deeltjes meer in of um, haarschilvers en dergelijke. Want het is best wel onhygiënisch eigenlijk. Nou goed, dus dat is ook nog een tip. De derde tip die ik heb, heeft eigenlijk te maken met de producten die je gebruikt. Ik gebruik altijd conditioner, omdat mijn haar ontzettend snel in de knoop gaat. Dus als ik alleen shampoo gebruik, en, um, dan is het eigenlijk niet voldoende. En krijg ik maar heel moeilijk uit de klit. Overigens, um, wat ik nog eventjes erbij wilde zeggen, is uh, dat deze van Goldwell... Dat is de ReSoft Color Live Conditioner. Dit is een spray die je na het douchen in je haar kunt sprayen. En werkt echt mega goed tegen het ontklitten van je haar. Dat ik nog even zeggen. Maar dus gebruik een conditioner. Conditioners zorgen er gewoon voor dat je haar veel meer verzorgd Aanvoelt en... Um, ja, conditioners werken heel anders dan shampoos. En ik vind ook dat uh, twee-in-shampoos, conditioner en shampoo in één, dat het niet zo goed werkt. Dus doe het gewoon lekker apart. En laat eventueel die conditioner gewoon net wat langer inwerken. Gewoon in plaats van uh, dat je het er meteen uitspoelt, dat je het vijf uh, minuutjes in laat werken. Dat je ondertussen iets anders gaat doen of ga in bad. Dan kun je het waarschijnlijk nog iets langer volhouden. Maar ik merk ook dat dat voor mijn haar heel fijn is als ik het net gewoon iets langer laat inwerken. En het effect is zo groot. Uh, mijn favoriete conditioner is de conditioner die je eigenlijk niet los kan verkrijgen. Wat ik echt niet leuk vind. Maar dit is een conditioner van L'Oreal. En die krijg je automatisch bij een uh, haarverfpakket van uh, L'Oreal Preferant. En ik snap eigenlijk niet waarom ze dit niet gewoon los wil verkopen. Want ik zou het echt direct halen. Het is zo'n fijne conditioner. Het is echt zo'n soort, ja, treatment voor je haar. Het werkt net wat intensiever dan de conditioner. Maar toch weer anders dan een masker. Want er zijn niet heel veel maskers op de markt die ik echt fijn vind. Uh, maar deze conditioner, oh, die is zo fijn. Dus mocht je je haar kleuren en heb je deze tube dus ook in de kast staan, gebruik ze dan zeker. Want ze zijn zo fijn, zo fijn. En verder wil ik nog wat producten meegeven die mij heel erg helpen om mijn haar echt geweldig mooi aan glanzend te houden. Um, eerst zal ik hem wat duurder laten zien en daarna iets goedkopere. De dure die ik heb is Flat Marvel van Goldwell. En um, dit is een klein beetje een plakkerige soort van... Ja, hoe zullen we het nemen? Het heet hier Straightening Balm. En je haar wordt er echt super mooi, strak en glad van. En uh, als je haar stijl draagt, ik draag het vaak stijl, dan is dit echt zo, zo, zo, zo, zo fijn. En uh, je hebt maar niet zoveel nodig. Dus je doet er ook echt onwijs lang mee. En het product um, voelt heel soepeltjes aan. niet, niet echt uh, dik, het is wat dunner en dat vind ik fijn. En uh, het hangt voor je huid ook heerlijk. Je handen er worden er super zacht van. Maar um, ja, hierdoor gaat je haar zo mooi glanzen. Wordt het is zo zijdezacht. En dit is eigenlijk een van de weinige producten die ik daar echt uitermate geschikt voor vind. Ook beschermt het tegen de hitte van de krultang Wat ook heel erg fijn is. Het tweede product wat ik ga laten zien is een stukje goedkoper. Want um, die producten van Goldwell zijn natuurlijk ja, zijn vrij prijzig. En um, hier heb ik. Vorig jaar was het vorig jaar. Mm, in ieder geval een lange tijd geleden heb ik hier een productreview over gedaan. En dit is alweer mijn tweede fles. Want het gaat er super hard doorheen. Want het is echt een van mijn meest favoriete producten ooit. Um, het is het Carrot Growth Serum van Fantasia. En je koopt het bij een Aziatische toko. Iedereen heeft er wel eentje in zijn woonplaats zitten, denk ik. En anders ga je even naar op zoek. Bol.com verkoopt ze ook. Maar een stukje duurder op de website. En dit is een serum wat eigenlijk je haargroei zou moeten bevorderen. Um, daar merk ik niet zoveel van. Maar je haar gaat er wel onwijs mooi van glanzen. En het is een soort van droogolie. Het voelt ook heel fijn aan als je het zeg maar, tussen je handen verdeelt. Het is heel... Ja, het is gewoon doorzichtig. En um, ja, het voelt zo lekker verzorgend en trekt direct in je haar. En het is ook onwijs fijn voor je huid. Ik gebruik het ook altijd voor mijn gezicht als ik echt zo'n uitbraak heb van puistjes of onzuiverheden. Of mijn huid is gewoon, ja, ik weet niet, zit in een onrustige tijd. Dan is dit serum ook echt heel erg fijn. Maar um, ik heb het serum vandaag ook ingedaan. En mijn haar glanst ontzettend. Dus um, dit van Tesia Grocerum was iets van 7 euro, dus ook een mooi prijsje voor zo'n grote fles. Waar je ook onwijs lang mee doet. En ja, dit zijn eigenlijk alle tips die ik jou op dit moment kan meegeven. Misschien heb jij nog andere tips, dan hoor ik ze natuurlijk graag. Of heb je producten die je zelf ook echt onwijs fijn vindt om je haar te laten glanzen? Laat het me weten, want ik vind het gewoon ontzettend leuk om dingen uit te proberen en dergelijke. Nou, ik hoop dat je iets hebt opgestoken van deze video. En um, als je nog niet geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal en je vond deze video leuk, abonneer jezelf dan even. En ik zou zeggen tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.